Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 14 van het HAVO-wiskunde B-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 14 gaat over sinusoïde. Op het domein van 0 tot 2pi is de functie f gegeven door fx is 1 plus 2 cosinus 2x plus 1 derde pi. Op hetzelfde domein van 0 tot 2pi is de functie g gegeven door gx is fx min 2 plus 5 cosinus 2 x min 1 vierde pi. De grafiek van g is ook een sinusoïde. Met andere woorden, g heeft een functievoorschrift van de vorm gx is p plus q keer cosinus r x min s. En de opdracht bij vraag 14 is Bereken mogelijke waarden van P, Q, R en S en geef deze waarden zo nodig in 3 decimalen. Oké, okay, dus we hebben F. We hebben ook G. En G is een beetje bijzonder, want die bestaat uit F min dit. Maar G kun je ook in deze vorm schrijven. En we moeten de waarden van P, Q, R en S gaan berekenen. Dit is een hele lastige vraag. Ten eerste omdat het gaat over goniometrie. En goniometrie is misschien wel het moeilijkste onderdeel van HAVO Wiskunde B. Maar binnen goniometrie is deze vraag ook extra moeilijk omdat het eigenlijk over iets gaat waar je misschien niet zo vaak mee geoefend hebt. Het gaat namelijk over een functie die bestaat uit een minsom van twee verschillende functies en die moet je weer gaan omschrijven naar iets anders. En toen in 2019 op het examen dachten heel veel mensen dat ze gewoon dit moesten gaan maken en dat dan moesten omschrijven naar deze vorm. Maar het werkt heel anders, want je kunt namelijk niet f min dit letterlijk uitrekenen. Je moet het op een hele andere manier aanpakken en in deze video ga ik je laten zien hoe dat werkt. Maar laten we eerst even nadenken over onze aanpak bij deze opgave. Het gaat dus over g en g is f min dit. Dus wat we gaan doen is we gaan eerst eventjes die formule van g een soort van opstellen. Dus we gaan gewoon kijken van oké, okay, wat wordt dat dan als je f min dat doet? Nou, dat gaan we gewoon daarna in onze gr zetten. Dus we plaatsen het in de grafische rekenmachine. En dan gaan we vervolgens al die waarden van p, q, r en s met de gr berekenen. En ik ga je nu laten zien hoe je dat doet. Als je de opgave gaat uitwerken, dan begin je even met die formule van g. Nou, g is dus dit, maar f staat hierboven. Dus we gaan dit nu invullen op de plek van de f. Dan krijg je dit. Hier zie je f staan, dan heb je de min en dan heb je dit tweede stukje. En je kunt dit dus niet herleiden. Je kan niet zeggen, ik ga die cosinussen bij elkaar optellen of zo. Dat is niet mogelijk, want die binnenkant is helemaal verschillend, dus dat kan niet. Wat kun je wel? Nou, je kunt dit helemaal in je gr zetten. Dus dan zet je het bij i1, daar zet je dus dat hele stuk neer. En dan gaan we met behulp van de functies van de gr alle waarden van P, Q, R en S berekenen. Kijk, die functie G is een cosinus. En voor de cosinus is het belangrijk dat je het maximum en het minimum hebt. Want als je die twee hebt, kun je alles berekenen. Dus we doen optie maximum. Dan vind je deze coördinaten. En we doen ook optie minimum en dan vind je deze coördinaten. En nu weet je genoeg om de letters te berekenen. We beginnen met de P. De P is de evenwichtstand en voor de evenwichtstand doe je maximum plus minimum gedeeld door 2. Dit is het maximum. Dit is het minimum. Die tel je op en deel je door 2. En dan kom je uit op min 1. Dus de p is gelijk aan min 1. En die kan je dus op deze manier vinden. Gaan we door naar de volgende letter. Dat is de q. En de q staat op de plek van de amplitude. Daarvoor doe je maximum min evenwichtstand. Dus. Dit was het maximum. De evenwichtstand was min 1. En als je dat van elkaar aftrekt, kom je uit op 3,418. En denk eraan: het is min, maar ook min 1. Min min wordt plus. Dus eigenlijk wordt het dus groter. Hè, want je telt die dingen bij elkaar op. Dat is de amplitude, dat is ook de Q. En denk aan het afronden. Dat doe je op 3 decimalen. Dan gaan we door. We gaan naar de s. De r doen we even aan het einde. Eerst de s. De S staat voor de x-coördinaat van het beginpunt. Het beginpunt van de cosine zit in het maximum. Dus voor de S wil ik als beginpunt dus kijken naar de x-coördinaat van dat maximum. Nou, Wat is die? Die hadden we net aan het begin uitgerekend. Want met optie maximum vonden we voor de x 0,637. Dat is dan de waarde van S. Ook deze moet je weer op 3 decimalen afronden en dan heb je deze ook gevonden. Dus voor het beginpunt hoef je helemaal niks ingewikkelds te doen, je hebt gewoon het maximum nodig. Dat hadden we al berekend, dus dan weet je, dit is de waarde van s. Dan zitten we alleen nog met de waarde van r. Nou, wat je ziet is dat g bestaat uit f en uit dit stukje. De r bij dit stukje die is 2 en bij f is de r ook 2. Dat kun je nu misschien niet zo goed zien, maar hier staat natuurlijk 2x. Als je dit naar deze vorm zou omschrijven, dan moeten 2 voor de haakjes komen. Dan hebben ze allebei op de plek van de R2 staan. De R heeft te maken met de periode, want als je R wil berekenen, dan doe je 2pi gedeeld door de periode. Maar die R is dus bij allebei hetzelfde, die is bij allebei 2, dus je kan meteen zeggen de R is 2. En je weet dat dus omdat ze allebei op deze plek een 2 hebben staan. Hier staat hij letterlijk, maar als je hem hier buiten haakjes haalt, dan staat hij er ook. Nu hebben we alle letters en hebben we de vraag netjes uitgewerkt. Dus wat was nu het idee? Je moest dus die functie g opstellen en daarna zette je dat hele stuk in de rekenmachine. Dan ging je dus met optie maximum en minimum die twee dingen berekenen. En dan kon je alle kenmerken uitrekenen door gebruik te maken van die twee dingen. Denk vooral aan de s, die kan lastig zijn. Die zit dus in het maximum. En voor de r geldt dat bij allebei de r2 is. Dus bij de nieuwe functie ook. Dan hebben we de vraag netjes uitgewerkt en heb je alle vijfde punten verdiend. Deze opgave ging over goniometrie en het is dus een hele lastige opgave. En Als je nou meer wil weten over dit onderdeel, dan kan ik je het volgende aanbevelen. Je kunt gebruik maken van deze opgave uit de examens van 2019. Vraag 13 van 2019-1 en 13 en 15 van 2019-2. Als je meer wilt weten over de theorie, kijk dan eens op mijn YouTube-kanaal, Maltic Menno. Als je daar zoekt op hoofdstuk 8 Goniometrie, dan vind je allemaal video's waarin ik de theorie stapje voor stapje bespreek. En als je je nu echt goed wil voorbereiden op het eindexamen, doe dan mee aan mijn online examentraining. Met die training kun je je in je eigen tempo, aan de hand van heel veel video's en opgaven, voorbereiden op het examen. En het mooiste is. Er zit ook een chatfunctie in waarmee je direct vragen aan mij kunt stellen. Ik ben dus altijd in de buurt om jou te helpen en om ervoor te zorgen dat jij gaat slagen. Dit was mijn uitleg over deze opgave. Ik wens je heel veel succes met het voorbereiden op het examen en ik hoop dat je slaagt.